Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltsmerts heeft een plan. Ga naar onze site en registreer jezelf. En wordt onderdeel van de oplossing. Welkom bij Café Weltsmerts. Dit is, dit is armoede en de menselijke maat. En vandaag aan tafel Hilde Latour. Welkom. Dank je wel. Voordat we het uh, over het thema basisinkomen gaan hebben, eerst even: ja, wie, wie is Hilde Latour? Wie ben je? Nou, ik um, woon in Nijmegen, ben moeder van twee uh, tienerdochters. Um, ja, ik heb veel pet op. Mijn achtergrond uh, is oorspronkelijk uit de gezondheidszorg. Ik ben ooit begonnen als uh, fysiotherapeut. Daarna heb ik culturele antropologie gestudeerd, biomedische wetenschappen. En sinds een aantal jaar uh, ben ik heel actief in de Nationale en internationale basinkomenbeweging. Ik zit in het bestuur van uh, Vereniging Basinkomen Nederland. Ik ben vicevoorzitter van Basic Income Earth Network, dat is de internationale wereldwijde organisatie. Ik ben uh, medeoprichter van Mission Possible 2030. Dat gaat ook over basinkomen en dan meer gerelateerd aan de Sustainable Development Goals. En daarnaast uh, ben ik nog gastdocent bij de Blockchain Miner op de Haagse Hogeschool. Waar ik met studenten die uh, uh, meer willen weten over blockchain technologie, uh, aan het onderzoeken ben hoe we de commons en basisinkomen met behulp van blockchain technologie. Nou, krijgen. dat is een, uh, een hele hap van ja. vol. <laughs> ik wil het eerst even hebben en laten zien 2030. En daar heb ik een filmpje over gemaakt. Wij kennen elkaar al wat langer. Ik uh, ken je als een heel kritisch iemand. Dus uh, nou, dat belooft uh, leuk te worden. Uh, ik laat je even een filmpje zien en daar kan je dan op uh, reageren. Ja, Pim. Armoede. Armoede is. Uh, het is een schande dat het nog bestaat. Ja. Uh, als je ziet hoeveel uh, geld er op de wereld is, dan is armoede totaal niet nodig. Dus um, ja, als je dan bijvoorbeeld naar de voedselbanken kijkt, misschien is de voedselbank wel de snelst groeiende bank uh, van Nederland. Um, nogmaals, het is een schande als je armoede echt wil oplossen, dan is dat in een vingerknip gebeurd, um, namelijk door de mensen gewoon voldoende geld te geven waardoor ze toegang hebben tot dat wat ze nodig hebben om te overleven. Uh, maar goed, we zien hier uh, 2030 uh, je, een van jouw organisaties heet Mission Impossible uh, 2030 en we zitten met die SDG 1 die armoederesolutie, zou ja. je daar, zou je daar iets uh, over kunnen vertellen? Wat ja. is, wat is dat? Geen hond weet dat. Nou ja, SDG 1 is, uh, betekent eigenlijk geen armoede meer in de wereld. Um, nou, uh, de afgelopen jaar uh, is de armoede uh, schrikbarend toegenomen, onder andere door de, of met name door de lockdown uh, die we wereldwijd uh, zien. Um, onze stelling is vanuit Mission Possible 2030 van, uh, luister, als jij uh, die, al die doelen wil bereiken, waaronder het oplossen van de armoede, dan kan je dat heel simpel doen door een waarsinkomen uh, in te voeren. Wereldwijd onvoorwaardelijk. Iedereen, gewoon omdat hij mens heeft, heeft recht op voldoende om zijn eten, drinken, onderdak en uh, water van te betalen. Um, en niet alleen dat, als je dat zou doen, dan uh, los je niet alleen de armoede op, maar ook de honger, ongelijkheid, uh, uh, sterker nog als je de basis, naar, naar de effecten van het basisinkomen kijkt bij alle experimenten en pilots die al gedaan zijn, dan kan je met één simpele ingreep uh, de meerderheid van de Sustainable Development Goals uh, bereiken. Maar waarom, uh, we zien dus die SDG 1, pas in 2030 moet dat bereikt zijn, met één druk op de knop zouden we wat kunnen doen? Hoe, maar hoe ziet die SDG1 dat zelf dan, de mensen die die resolutie hebben verzonnen? Um, we zijn al decennia of misschien wel honderden jaren bezig om de armoede zogenaamd op te lossen. Uh, ik denk dat er heel veel mensen heel veel geld verdienen aan uh, armoede. Er zit een enorme industrie uh, achter. Uh, ik kan niet in de hoofden kijken van de mensen die dit soort uh, doelen stellen. Um, maar ze uh, uh, ja, verdienen ontzettend veel mensen hun brood aan andermans ellende. En, uh, dus ik denk dat we ons serieus moeten afvragen van is het wel oké okay dat wij van buitenaf naar de armen kijken en daar allerlei programma's uh, met heel veel miljoenen en miljarden uh, gaan verzinnen wat zij nodig hebben. Terwijl het veel eenvoudiger is om die mensen zelf uh, de tools te geven. Ja, maar het, het, het is me nog wel een industrie, hè? Uh, meer dan 1 miljoen mensen van de 17. Ja. Het gaat wel over een business case. Het is uh, zeker een business case ja. En uh, bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt, uh, we hebben in Nederland tientallen inkomensafhankelijke toeslagen uh, om de armen uh, financieel te ondersteunen. Nou, ik wil niet weten hoeveel ambtenaren daar uh, uh, druk mee zijn. Uh, als mensen werkeloos zijn dan komt een hele batterij van ambtenaren in je nek hijgen om jou te helpen aan een baan waar je hard niet hard niet sneller van gaat kloppen. Um, dat geld uh, is vele malen meer dan wat je zou uitgeven als je uh, mensen gewoon voldoende geeft om, uh, om zelf uh, hun uh, problemen op te lossen. Ja. Hoe, uh, we gaan het nu over het basisinkomen hebben, hoe, hoe ben je er zelf uh, bij betrokken geraakt? Uh, nou ja, ik ben al, nou ja, eigenlijk van kinds af aan, uh, zeg maar, maak ik mij wel druk over uh, over uh, de onrechtvaardigheid in de wereld. En op een gegeven moment had ik... Uh, kwam ik op het kwam ik in aanraking met de basiskomen als idee. toen dacht ik van ja zo simpel kan het inderdaad zijn. Hè. we hoeven niet allemaal overal uh, voor andere mensen te beslissen wat ze moeten doen. het is super eenvoudig. en toen had ik wat tijd over en uh, toen ben ik uh, ja, toen dacht ik van nou, dit is wel een moment om actief te worden ook in die beweging. Toen ben ik eerst uh, begonnen als uh, schrijver voor Basic Income Earth Network, waardoor ik me wat meer kon verdiepen in het onderwerp. Ja, en hoe meer ik er over las en over begreep, hoe uh, fanatieker ik werd, ja. uh, want zo, het is zo ontzettend simpel ja. en het is heel raar dat het ja. nog niet is. En je bent dus begonnen met dat, uh, vanuit het internationale, de Basic Income Earth Network. Ja. Waarom heb je je eerst wereldwijd aangesloten voordat je hier aan het knallen ging? Uh, nou, dat zat ook een beetje aan om... elkaar. Ik wilde me niet zo heel graag aansluiten, per se, bij een groepje. Ik vond het wel lekker om gewoon individueel, uh, zeg maar, uh, gewoon mijn ding te doen. Uh, het is ook een, een internationaal onderwerp. Uh, armoede speelt natuurlijk veel heftiger in het zuidelijke halfrond dan, uh, dan in het noordelijke halfrond. Hoewel dat die ongelijkheid uh, wel zo langzaam begint uh, op de, opgeheven te worden. En, um, ja, en ik vond schrijven leuk, dus ik ben, ja, dat is eigenlijk gewoon toeval. En daarna ben okay. ik door, door mijn artikelen ben ik toegevraagd uh, om in het bestuur te komen van de Nederlandse vereniging. Ja. Daar heb ik even over moeten nadenken, maar uh, ja, dat heb ik ja. toch met beide handen aangenomen. Ja. Ja. Want hoe zit dat uh, met die Nederlandse vereniging, Basisinkomen Nederland? Hoe lang bestaat dat? Uh, dat bestaat al sinds de jaren tachtig. Uh, net zoals eigenlijk een beetje in dezelfde periode dat Basic Income Earth Network is opgericht, wat toen nog Basic Income European Network was. Maar het idee van basisinkomen zelf is eigenlijk al even vanuit de ja, 16e eeuw, begin 16e eeuw, door uh, Thomas Moore als eerste zeg maar uh, uh, naar voren gebracht die eigenlijk op dat moment uh, uh, besefte van uh, ja we kunnen al die mensen die uh, broden stelen of uh, kippen, kippen jatten, wel hard gaan straffen maar is het niet eenvoudiger om mensen gewoon geld te geven zodat ze dat niet hoeven doen en uh, daarna in de, in, de, ja, in, de, in de zeg maar 18e eeuw had je Thomas Paine, een politiek activist. En dat was, die was eigenlijk de eerste die zei, de bazen komen echt als volledig onvoorwaardelijk. De rijken en de armen krijgen het. En je moet het eigenlijk zien als een recht. Hm. Wat, is, wat is dan die simpele druk op de knop waar je het al een paar keer over had? Nou ja, die simpele druk op de knop is gewoon dat uh, uh, iedereen die mens is en levend is. Uh, die heeft recht op toegang tot dat wat hij nodig heeft om te overleven. Um, basiskomen uh, uh, gaat om geld, hè? dus uh, niet, uh, niet, uh, geen, uh, geen uh, kistje met uh, groenten die je uh, misschien niet lekker vindt, maar gewoon geld. Zodat je vrijheid uh, en, en keuze hebt om, uh, om het te besteden aan dat wat jij wil. Het is individueel, uh, dus niet per huishouden, maar ieder mens krijgt het individueel. Uh, je krijgt het periodiek, dus uh, meestal is dat uh, één keer per maand. En het is echt onvoorwaardelijk. Dus je hoeft, geen, je hoeft niet voor te werken. Je hoeft zelfs niet aan te geven dat je de intentie hebt om te werken. Het is echt onvoorwaardelijk en niemand blijft achter. Dus je hoeft niet, dus straks, je hoeft niet een vaccinatiepaspoort te hebben laten we zeggen, om een baas te ontvangen. Ja. Maar dan zie ik natuurlijk de oordelen alweer in de lucht zweven. Daar word je wel lekker lui van. Uh, dat is uh, wat mensen wel eens zeggen, of best wel vaak, maar dat gaat bijna altijd over de ander die er lui van wordt. Hè? Als je mensen zelf vraagt van zou jij er lui van worden? Nee, dan is dat bijna nooit. Uh, het basiskomen uh, is eigenlijk een, een, een, een teken van onvoorwaardelijke liefde voor, de, voor, voor je medemens, uh, los van oordelen. Hmm. Uh, dus uh, dit gaat juist over het loslaten van de oordelen over het gedrag van de ja. ander. En hoe staat dat dan in, want het gaat echt dan over angst voor het basisinkomen. Hoe staat dat dan in, in verhouding met die uh, nieuwe wereldorde? Uh, nou ja, hier aan tafel zitten ook regelmatig mensen die ineens heel fel uh, tegen het basisinkomen zijn. Omdat dat uh, Klaus Schwab en zijn vriendjes uh, het basisinkomen zullen gaan invoeren uh, als uh, controlemiddel. Dat zou zomaar kunnen. Uh, maar uh, dan hebben we het dus niet over het basisinkomen. Want dan is het geen onvoorwaardelijk basisinkomen. Dan gaat het dus over een slaveninkomen. Hmm. En uh, ja, die mensen zou ik willen uitnodigen om uh, toch eens op de website van uh, Basic Income Earth Network of uh, Vereniging Basinkomen te kijken. Waar je gewoon kan zien wat de uh, karakteristieken van een basisinkomen zijn. En uh, daar zit dus geen controle achter. Het gaat juist om absolute vrijheid. Een hmm. basiskomen geeft jou uh, de vrijheid om nee te zeggen. En dat is misschien nog wel belangrijker dan de vrijheid om, te om de keuze te geven van wat je wel gaat doen. Je kan ook tegen jouw werkgever zeggen van nee, jij vraagt mij dingen die ik niet wil. Uh, ik bedank daarvoor. Uh, ik neem ontslag. En dan heb ik in ieder geval de garantie dat ik altijd genoeg heb om van te leven. En kan jij dan een concreet voorbeeld geven uh, hoe dat er dan uit kan zien in de wereld of hier? Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, er zijn bijvoorbeeld in India is een, is een, is een uh, experiment geweest uh, waarin mensen een basisinkomen kregen. Nou, in India heb je een heel grote groep mensen uh, van, die in de schuldenslavernij zitten. Hè. Dat zijn de mensen die werken voor uh, uh, fabrieken of uh, grote uh, landbouwbedrijven uh, zonder contracten, zonder rechten. Uh, die uh, werken zich uh, uh, zeven dagen per week in de rondte en op het moment dat zij uh, ziek zijn dan uh, bouwen ze schuld op, want ze uh, krijgen vooraf betaald. Nou die mensen, op het moment dat zij een basiskomen kregen, kochten zij zichzelf eigenlijk vrij van hun uh, slavendrijvers. Uh, gingen zij terug naar hun uh, dorpen en uh, kochten ze van dat geld bijvoorbeeld een uh, geit. En nou, binnen een jaar hadden ze dan een paar geiten als tenminste de buur ook een bok hadden. Die nee. ging niet helemaal vanzelf. Maar vervolgens konden zij zichzelf bedruipen en gewoon kleine, kleine bedrijfjes opzetten. Dus dat op basiskomen verdien je ook terug, omdat die mensen gaan dat niet, uh, gaan niet voor de tv hangen, bier drinken en uh, en uh, zeg maar alleen maar onderuit hangen. Die gaan, de meeste mensen, gaan gewoon iets doen. Mm -hmm. En uh, zeker in arme landen gaat dat vooral over over voedselvoorziening, lokale voedselvoorziening ja. en dat vind je gewoon terug. Ja. En, en heb je een voorbeeld in, hier in de in de westerse cultuur? Ja, er is onlangs een experiment geweest in Finland. Dat heeft twee jaar geduurd. Dat was wel met langdurig werkelozen, dus niet volledig onvoorwaardelijk. Het was zo'n geselecteerde groep. Maar ook daar uh, vonden ze, nou ja, meer dan, geloof ik, van 90% van de mensen werd uh, gelukkiger. Hè. Dus de, de stressfactor uh, ging, uh, ging uh, eraf, niet geheel onverwacht natuurlijk. Maar uh, daar hebben ze ook gekeken naar wat mensen uiteindelijk gingen doen. Gingen ze nou meer of minder betaald werken? Nou, wat bleek uh, dat, uh, nou niet heel veel, maar wel statistisch significant, uh, gingen meer mensen uh, betaald werken, uh, inclusief de mensen met jonge kinderen. Dus uh, de aanname dat mensen er lui van worden en achterover gaan leunen, is niet gebaseerd op, op uh, wat we zien in de praktijk. Hè? Dat is meer een vooringenomenheid die, die mensen waarvan mensen denken dat dat gebeurt. En hoe zat het dan met hun uh, verdeling uh, werktijd en vrije tijd en hun geluk, heb je al noemde? Uh, nou ja, geluk uh, ging uh, pijlsnel omhoog. Hè? Mensen in de armoede zitten uh, meestal behoorlijk in de stress. Uh, dus dat werd, uh, werd uh, weggenomen. Uh, naar vrije tijd hadden ze natuurlijk al wat meer omdat ze langdurig werkloos waren, maar het ging met name over... Uh, ja, ze gingen gewoon, het, het, het verschil is bijvoorbeeld als je in Nederland mensen in de bijstand hebt en je verdient met een klein baantje 300 euro erbij, noem maar iets. Dan uh, moet je die 300 euro weer inleveren, dus werken loont voor geen meter. Als je een basisinkomen hebt, dan uh, heb je gewoon een basisinkomen, iedereen heeft dat. Als je dan een baantje van 300 euro erbij hebt, dan mag je die 300 euro houden. Ja. En dus werken loont, dus het stimuleert juist mensen om te gaan werken. Ja. En hoe hoog zou dat basisinkomen hier in Nederland dan uh, kunnen zijn? Of moeten zijn? Uh, nou, dat zou in Nederland, uh, ja, een beetje afhankelijk van hoe je het inricht, maar uh, ongeveer zo tussen 1200 en 1400 euro moeten zijn met uh, gewoon de levensstandaard die we hier hebben. Uh, het zou uh, alle, toeslagen, behalve de huurtoeslag, uh, alle inkomensafhankelijke toeslagen behalve de huurtoeslag vervangen. Uh, dus er gaan ook dingen weg? Ja, je hebt natuurlijk geen bijstandsuitkering meer nodig, uh, de AOE heb je niet meer nodig, uh, de, de, de zorgtoeslag heb je niet meer nodig. Nou, er zijn een aantal toeslagen die miljarden uh, uh, kosten, die vervang je door één simpele ingreep, het baasinkomen. En daarnaast kan je dan nog iets doen met belastingen en ja, hoe je dat, hoe je dat dan doet is een politieke keuze. Ja. En wat levert dat de politiek of de de, de overheid dat dan op? Uh, een enorm veel kleiner ambtenarenapparaat. Uh, dus alle, ambten, alle mensen die nu werken in het uh, controlesysteem, van uh, uh, mensen toetsen of ze wel een aanspraak kunnen maken op een, uh, op een bijstandsuitkering of toeslagen. Uh, ook die, hoe die uh, formules allemaal moeten werken, want dat wordt iedere keer weer veranderd. Dus al die ambtenaren die daarin werken, die uh, kunnen iets anders gaan doen. Ze uh, krijgen dan eerst een baasinkomen, kunnen ze zich omscholen en dan kunnen ze een ander andere werk gaan, uh, gaan doen. Uh, het levert de overheid op dat uh, de criminaliteit, de armoede gerelateerde criminaliteit, met tientallen procenten naar beneden gaat. Dat weten we ook uit uh, experimenten. Het levert de overheid op dat uh, uh, de bevolking uh, veel minder stressgerelateerde uh, gezondheidsklachten uh, ja. heeft. Het levert de overheid op dat mensen veel uh, gezonder gaan eten. He, dus als jij geld hebt, dan kan je die keuzes ook maken om andere voeding uh, tot je te nemen. Uh, het levert de overheid op dat mensen ondernemender worden. Uh, kleine bedrijfjes kunnen op, uh, opstarten. Het is de renaissance voor het midden- en kleine bedrijf. Uh, uh, de lokale economie bloeit op, dus ook dat komt weer terug in, in, in via belastingen uh, uh, terug de, de de de staatskas in. Um, ja, ik, ik, ik eigenlijk, er is, van alle uh, pilots-experimenten uh, uh, die er zijn geweest, is er niet één geweest die negatieve uitkomsten heeft gehad. En dat gaat dus heel erg over decentralisatie, ook, niet globalisering. Dat is natuurlijk nu ook zo'n machtspel. Ja, ja, ja, het hangt een beetje vanaf hoe je het organiseert, dus als jij, je kan op de basis komen op verschillende manieren invoeren. Je kan natuurlijk dat vanuit, vanuit een wereld, een new world order, kan jij dat doen, met, zeker met de nieuwe technologie kan je gewoon alle, alle mensen op aarde een basis komen geven. Je kan dat op nationaal niveau organiseren. Uh, je kan dat, uh, we hebben nu een, een, een Europees burgerinitiatief waarbij we het Europees parlement vragen om, te, om ervoor te zorgen dat alle landen in Europa een basisinkomen aan hun uh, burgers uh, uh, gaan uitkeren. Maar je kan het ook uh, vanuit de gemeenschap doen en dat vind ik eigenlijk uh, nog het meest mooie. Uh, dat is helemaal bottom-up dan? Ja, echt bottom-up. Uh, en daar zijn er zijn een aantal voorbeelden van. Uh, dus uh, Dat bestaat bijvoorbeeld al in, in, in de Verenigde Staten heb je een indianendorp. Uh, al sinds de jaren negentig uh, wilden ze daar een, een casino uh, neerzetten en dan zaten die indianen niet zo uh, om te springen hmm. en toen hebben ze eigenlijk afgesproken met dat uh, met die, die gasten die, die die dat casino daar wilden neerzetten van nou oké okay, dat casino mag hier staan maar dan willen we wel dat de winst van dat casino uitgekeerd wordt uh, aan de community en uh, nou, toen hebben ze afgesproken van, oké, okay, een deel van de winst, een heel groot deel van de winst gaat terug naar de community, de helft van die winst gaat naar het, het, het, het, het dorp als geheel. Dus er worden wegen van aangelegd, schooltjes van gebouwen, dat soort dingen. En de andere helft, uh, daar dat gaat als een soort van basisinkomen, een dividend uh, naar alle inwoners uh, van dat dorp, inclusief baby's en van. Nou, dat bestaat dus al sinds de jaren negentig. Uh, gelukkig waren er vrij, toen in het begin al meteen onderzoekers die daar zijn opgedoken. En die hebben bijgehouden van wat er gebeurde met, met die inwoners van het dorp in vergelijking met, met dorpen daaromheen. Nou, wat bleek, uh, mensen werkten gewoon uh, even vergelijkbaar met, met, met, de, met de omliggende dorpen. Maar er was minder verslaving, er waren minder uh, psychiatrische stoornissen, dus minder, uh, ook, uh, minder ADHD, minder depressie, uh, uh, minder verslaving, mensen waren gezonder. Uh, dus ja, het, het, het, het geeft jou gewoon de ruimte mm -hmm. om je hart te volgen, je passie uh, uh, te volgen. Um, uh, ja. En je, je, je noemt nu een voorbeeld uh, ja, uit een rechtsland, want hoe, hoe zit het dan hier even in Nederland met politiek, links en rechts, met voor- en medestanders? Zit uh, een links idee? Nee, het is niet per se een links idee. Uh, zelfs president Nixon uh, heeft het uh, ooit een keer bijna ingevoerd. Het uh, ja, basiskomst kan je eigenlijk zien vanuit verschillende invalshoeken. Nou, eerste is bijvoorbeeld de mensenrechten. Hè. Dus, dus uh, in de mensenrechten staat gewoon uh, van dat iedereen toegang moet hebben tot, tot zijn basisbehoeften. Uh, dus vanuit die uh, hoek, uh, invalshoek kan je bekijken. Je kan het uh, bekijken vanuit uh, de, de, de, de, zeg maar de, de markteconomie. Uh, dus als jij mensen geld geeft, uh, uh, of zorgt dat ze geld hebben, dan hebben ze dus ook geld om te consumeren. Hè? Dus daarmee gaan ze het geld dus ook uitgeven. Plus je geeft mensen de mogelijkheid, wat ik net ook al zei, om hun eigen bedrijven op te starten. Dus het is gewoon een boost aan de, aan de lokale economie. Dan kan je het vervolgens kan je het bekijken vanuit uh, social, uh, sociale zekerheid. Hè? Dus, uh, dus armoedebestrijding, uh, uh, rechtvaardigheid. Dus uh, je bent als maatschappij verantwoordelijk om, om, om voor jouw burgers uh, te zorgen. Dus dat zou dan wat meer in de, in de, in de linkse hoek zitten. Maar je kan het ook uh, bekijken, en daar klopt mijn hart er wat meer van, zeg maar vanuit een anarchistische hoek. Uh, en een anarchistische hoek is eigenlijk, uh, dat klinkt als rebellion tegen, tegen de overheid. Maar eigenlijk gaat dat uit van heel positief. Mensbeeld en dan gaat het veel meer over vrijheid. Ja, ja. En, en, en hoe zit het dan? Want dat is wat, wat jij, jullie vinden. Uh, wat, wat vindt de politiek hier nu van? Uh, links en rechts? Uh, we zijn er mee, wie, wie nog niet? Nou ja, we zijn nu. De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan met een beetje geluk. Uh, dus de uh, verkiezingsprogramma's die worden nu uh, zeg maar. Uh, uh, uh, wordt het gemaakt en een aantal zijn er al klaar. Er zijn verschillende partijen die richting het basisinkomen gaan. Dat is voor het eerst dat er tijdens de Tweede Kamerverkiezingen meerdere partijen zijn die het basisinkomen in hun verkiezingsprogramma gaan hebben. Uh, Partij voor de dieren, D66, heeft, heeft, uh, uh, gaat richting het basiskomen. Ja, zij noemen het dan negatieve inkomstenbelasting, omdat basis een, een soort uh, taboe uh, woord is uh, in de wat meer rechtere, rechtse hoek. Groen links, nou, veel kleine, kleinere partijen uh, uh, gaan basiskomen een basisinkomen in het verkiezingsprogramma zetten. Um, de vvd uh, zal het er niet in gaan zetten maar uh, uh, wij weten vanuit uh, zeg maar uh, de doen vvd is mee aan pilots heb ik gehoord ja de doen vvd is mee aan pilots uh, zalm was vroeger een echte voorstander van de bazen komen uh, Forum voor Democratie hebben het de basis komen laten uitrekenen, uh, um. dus ja, uh, het is niet links, het is niet rechts, het is ja. rechtdoor, uh, zullen we maar zeggen. Uh, het gaat meer over uh, um, kleur bekennen, uh, niet bang zijn dat je uh, tijdens coalitieonderhandelingen uh, uh, uh, je, je, een slechtere onderhandelingspositie hebt. Dus het is meer een politiek onderhandelingsspel dan dat mensen ja. voor of tegen zijn. En nog iets over die, uh, de, de betaalbaarheid, je, je noemde er net al uh, iets over, je kan het bottom-up kleinschalig uh, laten floreren, uh, een grote druk op de knop kan ook, kijk naar corona, wereldwijd, gewoon in één keer, lekker duidelijk. Waarom doen we het zo niet dan? Ja. Ja. ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ja. Dus eigenlijk is meer de vraag, waarom doen we het niet? Ja. En ik denk dat je dan toch wat meer zit over, ja, over controle over de ander. Ik denk, ja. ik moet eerlijk zeggen, dat dat toch volgens mij uh, uh, de belangrijkste hidden agenda is, zeg maar. Om, uh, ja, en heeft het dan veel meer met emotie te maken van mensen? Met name de mensen die aan het roeren staan? Ja. Want als ik jouw verhaal zo hoor, denk je, ma. Klinkt ja, wel redelijk. Dat heeft denk ik met angst te maken. Dat ja, je angst, van als je mensen echt volledige vrijheid geeft, dan heb je ook wat minder controle over de ander. En uh, ja, wat, wat, ja, ik weet niet, misschien heeft het veel met ego ja. te maken, ik heb ja. geen idee. Maar, maar een criticus die zal zeggen, nou ja, weet je, uh, mijn kind groeit op, uh, hij wordt 18, oh. hij krijgt voor het eerst een pasje oh. en uh, heks van de dam uh, geeft veel te veel geld uit. Zie je het, hij kan het niet. Ja, maar dat gaat meestal niet over een eigen kind. <laughs> Mensen geven hun kinderen gewoon zakgeld. Nu mogen kinderen als ze 18 zijn 30.000 euro ja. schuld maken om te gaan studeren. Dus we creëren een hele generatie van schuldslaven eigenlijk. Ja. Dat vinden we allemaal, nou ja, niet iedereen vindt dat normaal, ik vind het echt niet normaal. Dat zou je dus echt voorkomen door, door iedereen een basisinkomen te ja. geven. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben, ja, maar ik, ik ben ook zo ontzettend benieuwd wat er gebeurt als je uh, dat hele uh, carrière uh, gedoe uh, niet meer nodig hebt. Hè? Dus als jij een 18 bent en je gaat beslissen van wat ga ik nou studeren en dat je niet meer denkt in van ja, waar maak ik de meeste kans op een baan. Ja. Maar ik ga echt mijn hart volgen, weet je wel. Ik ben zo benieuwd of mensen dan andere keuzes gaan maken. Ja. Ik denk het eigenlijk wel. We hadden het net even over rechts, in Alaska is het al een hele tijd? Ja, in Alaska heb je ook een soort dividend schema, dus hebben ze ook in de jaren, ja, eind 70, begin 80. Voor alle inwoners, hè? Begrijp. Voor alle inwoners van Alaska hebben ze met de opbrengsten van olie destijds hebben ze in een fonds gestopt. Het Alaska Permanent Fund, dividend heet dat. En ieder jaar uh, krijgen alle inwoners van Alaska, ook weer inclusief baby's, uh, uh, een deel van de opbrengst uit dat fonds. En dat gaat, uh, ja, dat fluctueert een beetje, ja. maar dat gaat om en nabij over de duizend tussen de 1000 en de 2000 dollar per individu. Dus ja, als jij uh, alleen een ouder bent met uh, drie kinderen, dan uh, is dat toch een uh, leuke slok op een borrel. Ja. En um, ja, dus dat, dat bestaat ja. al. Ja. En nog even, we hadden net al over die betaalbaarheid. Uh, je hebt al dingen genoemd ook, ook op het effect van de inflatie. Maar kan jij ook concreet uh, in cijfers of percentages uh, iets zeggen over het effect op die inflatie? Ja, dat is ook een vraag die we natuurlijk regelmatig ja. krijgen. Hè, van, uh, wat is het effect op de inflatie als je mensen een basiskomen uh, geeft? Hè? Dus de gedachte is dan dat een basiskomen de inflatie omhoog jaagt. Uh, ja, je moet maar eens kijken naar de grafieken van de inflatie. Uh, die, de inflatie wordt gecreëerd. Uh, dus sinds de FED bestaat uh, is er uh, inflatie, dat is een politiek uh, beleidskeuze. Uh, die inflatie wordt ons gepresenteerd alsof dat rondom om en nabij de 2% is, maar in werkelijkheid is dat uh, vele malen hoger. Je hebt geen basisinkomen nodig om de inflatie aan te wakken. Uh, zeker niet in deze tijd, waar uh, miljarden dollars, euro's, fiat, currencies uh, worden bijgedrukt. Uh, ik geloof dat het afgelopen jaar iets van 20% van het geld wat nu in omloop is, is het afgelopen jaar uh, bijgedrukt. Uh, tegenwoordig wordt het niet meer bijgedrukt, maar hoef je alleen maar de comma uh, zeg maar, een stukje op te schuiven. Hm. Uh, we gaan een periode tegemoet uh, van hyper de pieper inflatie daar heb je het basiskomen niet voor nodig, maar toch uh, als we dan toch even kijken van nou wat zou het effect van het basiskomen zijn op prijzen van producten en uh, beloning van arbeid, want dat is dan eigenlijk waar uh, mensen het over hebben. Ja. Uh, nou als we kijken naar beloning van arbeid, dan uh, zullen Banen die, wat, die niet aantrekkelijk zijn, maar wel nodig zijn, daar zul je waarschijnlijk als werkgever meer voor moeten betalen. Of op een andere manier aantrekkelijk moeten maken dat mensen dat werk willen doen. En als dat niet lukt, ja, dan zul je dat moeten automatiseren. Maar banen die mensen leuk vinden om te doen, worden misschien wel minder betaald. Of mensen gaan misschien meer vrijwilligerswerk doen. Dus dat kan allebei de kanten op. Uh, en hetzelfde geldt eigenlijk voor producten, hè? dus als, als ik een, een baasinkomen heb en ik vind het leuk om te tuinieren, weet ik veel, dan uh, uh, ga ik misschien een, een, een, een groentetuintje beginnen. Mm -hmm. En dat wat ik over heb, wil ik misschien wel verkopen en wordt het misschien een biologische groente wel uiteindelijk goedkoper. Ja. Dus het kan alle kanten op, maar nogmaals, inflatie is geen natuurlijk verschijnsel. Nee. Dat is bedacht en gemaakt. De natuurlijke verschijnsel zou namelijk deflatie zijn. Zeker als je technologie inzet en alles, de productie steeds goedkoper wordt, dan is het veel natuurlijker dat producten goedkoper worden. Ja. Het is heel erg bottom-up als je het op die manier aanvliegt. Laat de mensen zelf beslissen. Is er dan toch enige vorm van structuur nodig om, ja, in dit geval als land vooruit te komen? Want een aantal dingen moeten wel uh, ingeregeld worden of kloppen. Of, uh nou ja, als je het op landelijk niveau, nou ja, het, het, het, als je het op landelijk niveau zou invoeren, hè, vanuit de regering uh, gestuurd, dan is het eigenlijk het enige waar je over hoeft na te denken. Is um, oké, okay, wat doen we met, uh, met immigranten, met de nieuwkomers? Um, uh, want je wil als land niet, als, als je, zeker als je als land als e e enige doet, uh, dat, uh, dat de hele wereld bij jou uh, zeg maar, uh, komt, uh, komt wonen om, um, um, de, omdat je een basis komen hebt. Nou, daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Je kan bijvoorbeeld zeggen, van, je moet minimaal vijf jaar uh, in het land wonen of tien jaar, of ja, we zien iets. Uh, dus dat kan je uh, gewoon een regel van maken. Uh, we hebben in Nederland hebben we een uh, goed registratiesysteem van identiteitsbewijzen, dus we hebben allemaal een uh, burgerservice nummer. Dus het identificeren van mensen die recht hebben op, uh, op een basis komen is super eenvoudig. Uh, nou ja, je moet beslissen of je het, uh, of je het gefaseerd invoert uh, of in één keer. Ja. Nou, uh, in één keer invoeren is vele malen goedkoper, want dan kan je meteen het hele, ja. hele toeslagenstelsel uh, hervormen. Ja. Dus mijn advies zou echt zijn, van doe gewoon de cold turkey ja. methode. Ja. Ja. En um, daarnaast moet je nadenken van oké, okay, mensen zeggen van ja, maar die mensen die dan uh, miljonair zijn, die, ja, die hebben dat basisinkomen toch niet nodig. Ja, prima, maar op het moment dat jij een voorwaarde gaat stellen, dus zeg van nou, uh, alle mensen boven een bepaalde uh, grens, die uh, krijgen geen basisinkomen dan krijg je weer meteen dat hele ambtenarenapparaat controlesysteem. Ja. Dus dan moet je gewoon iets verzinnen uh, van oké, okay, die zeer uh, vermogende mensen, ja. Ja, die kun je op een andere manier bepalen. Uh, uh, Belasting laten betalen. He, dus vermogensbelasting kan ja. omhoog. Dat soort maar ze krijgen het wel. Iedereen. Iedereen. En hoe zit het nou, want je noemde net de geit in India al, stel dat hier nou 3 miljoen mensen een geit willen kopen of willen gaan tuinieren. Dat <laughs> ja. Ja. is niet echt nodig. Nee, nee, nee nou, in, in, in, uh, Dat is wel grappig dat <laughs> je. Nou, dus in, in Kenia heb je een heel groot experiment nu lopen. Waar krijgen sommige mensen twaalf jaar uh, een, een baas in komen. en daar hebben ze een slogan: Not everybody wants a goat. <laughs> ja. Ja. <laughs> en uh, uh, dus wat. De, kijk. Op het moment dat ik geld krijg genoeg om van te leven, dan ga ik zelf kijken waar ik dat aan uitgeef. Nou, dus de een zal een geit uh, aanschaffen, en de ander een groentetuin. Maar de volgende gaat misschien gewoon naar de dokter, omdat hij uh, eindelijk eens een keer geld genoeg heeft om, om, om, om, uh, om de dokter te betalen. Dus je krijgt enorme diversiteit in keuzes. Ja. En dat, dat, dat, dat lost zich vanzelf op. Kijk, als het hele dorp uh, geiten gaat lopen aanschaffen, dan krijg je op een gegeven moment een overschot aan geiten. Ja. Nou, dan, uh, dan gaan mensen misschien... Uh, verkopen aan een ander dorp, waar ze dat ja. nog niet hebben. Maar goed, misschien willen we wel een half miljoen mensen vlogs gaan maken over make-up. Ja, moeten ze doen. Ja. Maar dat ja. wil niet zeggen dat wij er al met z'n allen voor gaan betalen, weet je wel. Ja. Nee, dan moeten ze weer wat anders. <laughs> als ze daar geld mee ja. willen. Kijk, als ze dat hun hobby is uh, uh, en ze willen vlogs maken over make-up, ja, moeten ze lekker doen. Ja. Maar als je op het moment dat je wil dat andere mensen ervoor gaan betalen, ja, dan ja. krijg je gewoon de marktwerking, gewoon vraag en aanbod. Ja, de dus marktwerking ja. blijft ook gewoon. Ja, blijft ja. gewoon. Ja. Ja. Ja. ja. En je hebt ook niet, het is ook een misverstand, hè. het is ook niet dat iedereen hetzelfde inkomen heeft. Nee, je haalt de nullijn omhoog. Dus de armoedegrens, dat wordt eigenlijk je nullijn. Dus je ja. hebt altijd genoeg om van te leven. En daarbovenop heb je heel ja. veel ja. verschillen. Ja. Wat is er dan nog uh, aan bewaking nodig? Nou, heel weinig. Dus het enige wat, jij, wat je moet bewaken is uh, dat mensen niet twee keer een baas uh, uh, uh, krijgen. Dus je moet een, een soort van controle hebben van, uh, uh, is, is Pim, uh, Pim komt hij maar één keer uh, zijn basis komen, uh, ophalen, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de enige controle die je nodig hebt. En of je nog leeft. Ja. En meer niet. Ja. En dat maakt het ook, daarom is er ook geen fraude meer dan. Hè? Dat, ja. dat is het dan gewoon niet meer. Toeslagenaffaire bestaat niet meer. Nee bestaat nee. gewoon niet meer. Nee. Want? Omdat, omdat je niet kan frauderen, <laughs> want, want jij bent, ieder mens heeft er recht op. Ja. Nou, als je boodschappen krijgt van je moeder en je, en je moet daarna zeg maar, je, je uitkeringen weer terugbetalen, bestaat niet meer, nee. dat soort fraude. Nee. Dus, dus je hoeft er ook niet meer op te controleren, ja. je hoeft er niet meer op te straffen, uh, helemaal ja, niks meer. Jij noemde het al, maar kan je het wat meer uitleggen, blockchain en cryptocurrencies. Een mond vol. Dat is een mond vol ja. ja dat is, is dat? Uh, ja, nou dat is, uh, ja dat is, uh, als je beseft wat dat verandert. Hey, blockchain is eigenlijk de technologie achter uh, bitcoin. Laten we zeggen, bitcoin was eigenlijk het eerste wat, wat, wat, wat uh, ter wereld kwam in uh, 2008, net na de vorige uh, financiële crisis. En um, als je beseft wat bitcoin is, bitcoin is eigenlijk een nieuw. Uh, geldsoort uh, die helemaal los staat uh, van de banken. Ja. Uh, dus uh, uh, alle transacties die op die blockchain gebeuren, die staat verspreid over verschillende miljoenen computers over de hele wereld. Uh, een ander interessant ding over bitcoin is dat het heeft een uh, maximum supply. Dus er kunnen maar 21 miljoen geloof ik. Bitcoins worden er maar gemaakt, gemined heet dat. Dus je hebt niet meer het, uh, het uh, probleem dat er uh, zeg maar door een of andere bankier uh, besloten wordt van nou, we gaan lekker geld bijdrukken. Nee, er is een maximum supply. Um, het is het geld van... Het volk, er wordt wel in het begin als taar, gaan alle criminelen zitten in de bitcoin. Nou, als je een beetje in die blockchain-wereld begeeft, het zijn de techneuten, hè, de nerds die geïnteresseerd waren in de technologie. Dat zijn degenen die als eerste zijn ingestapt in de bitcoins. Ja. Dus. Um, waar, waarom koppel jij dat aan dat basisinkomen? Um, nou, uh, uh, het, het interessante zeg maar van, van uh, uh, de, deze nieuwe currencies is. Ja, ik ben van mening dat de, de euro, de dollar, het hele fiat-systeem dat gaat omvallen. Dat heeft zijn tijd gehad, uh, dat, gaat, dat gaat weg. Uh, met deze nieuwe currencies, uh, uh, ik verwacht dat, dat, dat uh, die nieuwe, nieuwe currencies het nieuwe betaalmiddel zijn. Uh, dat kan je met bitcoin doen, maar er zijn inmiddels duizenden uh, cryptocurrencies uh, die je daarvoor kan gebruiken. Wat, wat, wat is dan het verschil uh, tussen blockchain en cryptocurrency? Uh, cryptocurrency is eigenlijk het, het, het geld, is dus een toepassing van blockchain technologie. En blockchain zelf is eigenlijk de technologie ja. daarachter. En een van de interessante dingen in, het, in relatie tot basisinkomen bijvoorbeeld, is, uh, ik ben betrokken bij een project, project dat heet UBI Vault, en dat is eigenlijk een verdeelsysteem gebouwd op de blockchain, waarmee je het basisinkomen dus onverwaardelijk kan kan uh, uitdelen aan, uh, aan mensen. Dat is gebouwd op de Ethereum blockchain. Ik wil niet te technisch worden, maar um, dat op het moment dat jij uh, zeg maar uh, geverifieerd is van jij bent mens, levend en uniek. Hè, je zit pas in maar één keer in het systeem. Dan kan je ontvanger worden van een uh, van het basisinkomen. En dan is het verdeelsysteem is helemaal zonder tussenpersonen. Okay. Dus ...dus dan kan je dat helemaal volautomatisch laten uitkeren. Nou, dat kan je, uh, we zijn nu bezig om, om te zoeken naar investeerders... ...om dat ook een echte DAO heet dat uh, van te maken. Dus dat is een Distributed Autonomous Organization. Dat kan je registreren in Zwitserland. Dan kan je een bedrijf zijn zonder dat er mensen bij betrokken zijn. En dat is dus helemaal fraude resistent. Ja. Ja. Eigenlijk uh, wat ik ook wel zie in de duurzaamheid hè, van producten... ...bijvoorbeeld cacao... Alle tussenhandelaren, ja. die worden eruit gehaald. Ja. Uh, degene die het produceert of ja. maakt uh, of verzint, die wordt gekoppeld aan degene die aan het Aan de consument, ja, ja. rechtstreeks. Ja. Ja. Ja. En dat, dat, dat, dat maakt blockchain mogelijk. En, uh, ja, en rondom, uh, wat je nu ook heel veel ziet, uh, bijvoorbeeld er zijn een aantal projecten geweest uh, rondom bazen bijvoorbeeld in Korea en in uh, Brazilië, waar ze met lokale munten uh, mensen een bazen uitgeven uitdelen, uh, waarbij ze dus uh, ook gaan tegelijkertijd, gaan zich, tegelijkertijd gaan stimuleren dat ze met die lokale munt ook lokaal uh, gaan kopen. Dus dan ja. heb je een soort koppeling met uh, een inkomen en het faciliteren van de lokale economie. Nou, en dat kan met met bullen van blockchain technologie. Ik bedoel, ja. we kunnen, je kan binnen vijf minuten kan je, je eigen cryptocurrency maken. Als je dat dan koppelt aan iets wat al uh, waarde heeft, dan kan je op die manier en een basis komen uitdelen, maar tegelijkertijd ook nog eens een extra boost geven aan de lokale economie. Ja. Dus dat is super boeiend. Ja. Uh, in het filmpje dat eindigde met uh, 2030. En dan kom jij met een initiatief Mission Impossible uh, 2030. Mission Possible 2030. Mission Possible? Ja, ja, ja. Ik heb er overheen gelezen. Ja. Ja. Maar, ja. Waar, maar waarom uh, 2030? Nou ja, we, dat is eigenlijk een soort, soort knipoog naar de sustainable, of niet eens een knipoog, maar naar de sustainable development goals. Hè. Uh, uh, in 2015 zijn de sustainable development goals door de Verenigde Naties geformuleerd en dat zijn 17 doelen op allerlei verschillende domeinen. En uh, nou ja, we liggen totaal niet op schema. Uh, dat, uh, hoef, daar hoef je geen analist voor te zijn, maar we liggen echt niet op schema en uh, we hebben de ambitie om uh, die sustainable development goals wel te bereiken maar met een heel ander plan ja. namelijk via dat uh, basisinkomen. Ja. dat is de sleutel naar, om ja. die doelen te bereiken ja. uh, als ik kijk naar de He, dus die doelen op zich, uh, geen armoede, geen honger, nou, noem het allemaal maar op. Daar is echt niks mis mee. Maar de plannen die daarachter liggen, he, die, die, als je die website een beetje in de gaten houdt, die plannen die veranderen iedere keer. He, dus, uh, uh, good health and well-being wordt nou uitgelegd is van iedereen moet gevaccineerd worden. Ja, bizar. Uh, uh, dus de plannen die achter liggen, die kloppen in mijn ogen voor geen meter. Doelen op zich, daar is niks mis mee. Maar dat kan veel eenvoudiger. Mm -hmm. En wij denken dus, als je dat basiskomen zo snel mogelijk invoert, dan heb je die doelen inderdaad voor 2030 ja. bereikt. Ja. Is het dan en, hè, want je hebt het al een paar keer genoemd: uh, lokaal initiatieven opstarten. En uh, Mission Possible 2030, ja, dat probeert toch ook met mensen uit de wereld uh, iets te bereiken? Dat, dat, dat je het allebei op die manier aanvliegt. Ja, we vliegen, ja dus, dus ik zit ook liever niks in drie, in drie uh, zeg maar, organisaties, hè. dus we vliegen het van alle kanten aan. Uh, dus we zijn zowel bezig met uh, de politiek te beïnvloeden, Euro zowel op nationaal, Europees niveau, maar ook met de Verenigde Naties uh, daar uh, mensen uh, uh, te beïnvloeden. Uh, tegelijkertijd zijn we mensen aan het uh, onderwijzen. Hè. Dus bijvoorbeeld, Bien is eigenlijk een, een, een onderwijsstichting. Uh, onderwijs, uh, dus uh, mensen voorlichting geven over wat een basiskomen nou eigenlijk is en hoe je dat voor elkaar kan krijgen. En met Mission Possible 2030 zijn wij vooral bezig om, om, om uh, uh, communities, groepen mensen te helpen om hun utopieën te bouwen. Ja. En, en, uh, en, en hoe krijg je dan uh, machtige bedrijven, mensen mee? ...machtige mensen, hoe krijg je die mee? Uh, nou ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat uh, uh, niet alle miljonairs en miljardairs zijn uh, slechte mensen. Mm -hmm. uh, we hebben nu wel een aantal uh, voorbeelden van een aantal oligarchen... ...die uh, zeg maar via zogenaamde filantropie eigenlijk de democratie omzeilen... ...en uh, heel veel invloed hebben op, uh, op wat er in de maatschappij gebeurt. Maar er zijn ook uh, gewoon uh, miljonairs en miljardairs die echt wel mm -hmm. iets goeds willen doen. En uh, wat wij eigenlijk uh, proberen te doen is een soort uh, blauwdruk uh, uh, te maken uh, om van bottom-up uh, uh, bijvoorbeeld iets uh, het basiskomen te genereren. En een van de mooiste, leukste voorbeelden waar we nu bijvoorbeeld nu mee bezig zijn is we proberen nu bijvoorbeeld met plastic afval. Uh, een komen te, te genereren. Dus dan uh, willen we een, een, een. Je kan plastic wordt gemaakt van, uh, van uh, olie. Uh, mm -hmm. En als je plastic uh, ja, recycelt, dan los je eigenlijk het probleem niet op. want dan blijven die plastic uh, nanoparticles nog steeds. Uh, in de lucht en in het water uh, rondzweven. Dus wij willen eigenlijk. Een, een, een, je, kan, je kan plastic ook weer terugbrengen naar olie. Die olie kan je verkopen als brandstof. Uh, dat is dan even zo'n tussenvorm om, ja, om van de plastic af te komen. Die opbrengst van die olie, die kan je terug investeren in je, in je fabriek of mensen salaris vergeven. En de winst kun je dus uitkeren als basisinkomen. Nou, we zijn nu bezig met studenten van de blockchain miner onder andere, maar ook nog wat andere uh, mensen uit de open source community om daar een soort van dit te gebruiken als voorbeeld, om een blauwdruk te maken van kijk, als je nou een bedrijf hebt wat helemaal geautomatiseerd is bijvoorbeeld uh, dan kan je zeggen van ja, dat die winst die wordt hoger, want je hebt minder personeel nodig. Nou, dat doen we, die winst gaat in de zakken van, uh, van, uh, van de van de miljonairs, maar je kan ook zeggen ja. hé, dat bedrijf is van niemand of ja. van ons allemaal. Ja. En uh, ja, dat delen we dan gewoon uit. Ja. Helder. <laughs> uh, het Europees Burgerinitiatief. Ja, het Europees uh, Burgerinitiatief dat is uh, een aantal maanden geleden begonnen, daar kunnen mensen nog steeds een handtekening uh, ondertekenen. Dat gaat over, uh, dat is een initiatief door de burgers uh, van Europa. Um, en dat de, is een eenzelfde website, dat zullen we ook tonen in de, in de film. Ja. Voor, voor elke Europese burger? Ja, voor alle Europese burgers. Dus, uh, daar kan je dan, per kan je even aanklikken uit welk land je komt en dan kan je dat uh, ondertekenen. Het Europees Burgerinitiatief is een initiatief van, uh, van dus, uh, uh, een aantal Europese burgers die uiteraard uit de basisinkomenbeweging komen. Om uh, aan, het parlement, uh, parlement, uh, uit het, aan het Europarlement uh, te, te, eigenlijk te vragen van luister... ...jullie moeten zorgen dat de landen van Europa die aangesloten zijn bij de EU, uh, uh, dat die een basis komen voor hun uh, burgers uh, uh, regelen. En als we dus een miljoen uh, handtekeningen ophalen, en dan heb ik nog wel een paar voorwaarden, dat dat, ze, ik geloof dat er zeven landen dan mm -hmm. een bepaalde uh, drempel moeten halen. Dan wordt dat dus besproken in het Europees parlement, dat dwing je dan af als, als Europese burgers... Um, en we, ja, daar zit dan ook nog een, we hebben daar ook nog een, een, een, een, een soort van lokcampagne zeg maar, gekoppeld. Die kan waar, ook winnen. Waar je een baas komen kan winnen. Hoe zit dat nou? Ja, UBI for All. Dat kan je gewoon opgeven. En dan, uh, uh, uh, uh, je kan doneren. Maar je kan je ook opgeven als ontvanger. En dan op het moment dat er een, uh, een baas in komen bij elkaar gesponsord is van uh, 1000 euro per maand, weet ik, dacht ik aan mijn hoofd, voor een jaar lang. Dan wordt er een uh, soort loterij gedaan uh, van de, delen, de mensen die zich hebben opgegeven. En dan wordt er een basisinkomen verloot. Uh, dat is eigenlijk gebaseerd op, uh, op iets wat ze in Duitsland al uh, heel, een heel tijdje hebben. Dat heet Mind uh, Mein Grundeinkommen. En daar worden iedere zoveel tijd worden daar een aantal basisinkomens okay. uh, uitgedeeld als uh, loterij. Nou. Leuker kunnen we het niet maken. Leuker kunnen we het niet ja. maken. Nee, maar goed, maar het is natuurlijk, kijk, dat is ja, een beetje een lokketje om het, ja, ook een ja. soort PR-stunt. Uh, het echte basiskomen is uh, een recht onvoorwaardelijk levenslang. Ja. Als we het zo samenvatten, uh, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ja, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Ja, nou ja, ik, ja dat is, uh, het is heel raar dat het er nog niet is. Tegelijkertijd, uh, de, de, de, de, het heeft ook heel lang geduurd voordat het vrouwenkiesrecht kwam of de slavernij afgeschaft werd. Hoewel daar natuurlijk nog wel de vraag is, is die wel ooit afgeschaft? Maar uh, dus ja, dat soort uh, ja. Ja, dingen duren gewoon lang. Maar we zijn er bijna hoor. Ja, <laughs> we zijn er bijna. Uh, ja. Is er nog iets uh, wat je nog wil bespreken voordat we het afronden? Is uh, niet genoemd? Nou, ik denk wel, dat, dat ik, ik ben wel ontzettend optimistisch over, uh, er gaat binnen nu en tien jaar, gaat er een land zijn wat het gaat uh, invoeren. En op het moment dat dat land uh, dat gedaan heeft, uh, zullen er anderen volgen. Ja. En uh, ja, tegen de mensen die uh, uh, wantrouwend zijn ten opzichte van het basiskomen, zou ik echt willen zeggen van, uh, het gaat echt vanuit een positief mensbeeld en um, het gaat juist over het geen controle uitoefenen op, uh, op de medemens en als je de wereldeconomische forum uh, dadelijk een basiskomen het uh, basiskomen hoort noemen terwijl het een slaveninkomen is wees je dan bewust van het feit dat wat de elite doet die uh, uh, uh, total control wil die kapen de termen uh, uh, ...die eigenlijk heel goed zijn in zichzelf. Hè? Dus die kapen bazen komen, die kapen inclusiviteit, sustainability. Het zijn allemaal, allemaal prachtige doelen. Diversiteit. Juist als, als, dat is een strategie, weet je wel. Ze dus gebruiken de, de termen van vrijheid, diversiteit, basiskomen ...om hun uh, uh, snode plannen uit te voeren. Ja. Maar trappen niet in. En, en wat zijn de gegatigde landen? Uh, oh ja. Nou, ik denk dat uh, in het zuidelijke halfrond, ik denk dat in Kenia is, het, is, is nu zo'n groot experiment gaande dat zou een, een, een, een land kunnen zijn waar het redelijk snel ingevoerd wordt, in de westerse of het noordelijke halfrond denk ik dat Canada een hele grote kans maakt, uh, Finland uh, vanwege de hele uh, goede, uh, goede goed experiment wat daar uh, heeft gelopen en in Azië uh, zit Korea heel dicht uh, Ehm ja, dus uh, ik denk dat Nederland nog wel eventjes met zijn Calvinistische gedachten goed nog wel eventjes, nog niet als eerste zal zijn. Nee, we hobbelen erachteraan. We hobbelen ja. erachteraan, ja. maar ja. Uh, ja, maar goed, we kunnen het ook zelf gaan doen, hè? Ja. Ja, maar het hoeft niet per land meteen ingevoerd te worden. Nee, het hoeft ook niet per se vanuit uh, uh, de overheid. Uh, er zijn nu steeds meer uh, groepen mensen die zitten na te denken over uh, van oké, okay, hoe kunnen we nu toch zelf een soort van een netwerk gaan opbouwen om, waarbij ook voor elkaar gezorgd wordt. En vanuit dat soort uh, communities kan het uh, ook ontstaan. Dus we kunnen dus. gewoon beginnen. We kunnen gewoon beginnen, ja. Ik wil je hartstikke bedanken. Dat nou, je dan. de moeite hebt genomen om hier naartoe te komen. Ja, graag ja het was weer gezellig. Ja, het was weer gezellig. Ja. Tot de volgende. Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Welsmerts heeft een plan. Ga naar onze site en registreer jezelf. En word onderdeel van de oplossing.